Nu we formules kunnen maken, wordt het ook tijd dat we ermee kunnen werken. Een klusjesman die ik wil inhuren, vraagt 25 euro per uur. Daarnaast vraagt hij 30 euro aan vaste kosten. Ik heb een formule gemaakt om de kosten uit te kunnen rekenen. Namelijk, aantal uur keer 25 plus 30 is gelijk aan de kosten. Ik verwacht dat de klus ongeveer 5 uur gaat duren, dus kan ik op de plek van aantal uur het getal 5 invullen en uitrekenen wat de totale kosten gaan zijn. 5 x 25 plus 30 is 155 euro. We kunnen ook een tabel maken. Hierdoor krijgen we een overzicht wat de klusjesman kost als hij een klus doet van 1 uur of van 2, 3 uur enzovoort. Bij 1 uur hoort 55 euro, bij 2, 80. Bij 3 uur 105, bij 4 uur 130 en bij 5 uur hoort 155 euro. Als je de tabel invult, hoef je niet altijd alle berekeningen op te schrijven, maar dat mag natuurlijk wel. Als je een formule hebt en je hebt het antwoord al, dan kun je er ook achter komen welk getal er ingevuld is in de formule. Als ik bijvoorbeeld weet dat de klusjesman uit ons voorbeeld 205 euro heeft verdiend. Dan kan ik terugrekenen hoe lang de klus heeft geduurd. Eerst haal ik van de 205 30 af, want die moest ik er in de formule als laatste bij doen, dus haal ik die er nu als eerste af. Dan houd ik 175 over. Dat deel ik door 25 en dan krijg ik 7. Ik weet nu dus dat de klus 7 uur duurt als de klusjesman 205 euro heeft verdiend. We hebben nu gezien dat je met een formule kan rekenen en kan terugrekenen. Ook dat je met de formule een tabel kan invullen die je een overzicht geeft van de verschillende uitkomsten als je de verschillende getallen in de formule invult. Verschillende soorten formules spelen een belangrijke verschillende soorten formule. En tijdens de wiskundelessen ga je ze nog heel veel tegenkomen en gebruiken. We zijn dus nog lang niet klaar met die formules. Maar voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.